Goede muziek onder je video, dat is heel belangrijk. En vandaag ga ik je ook uitleggen hoe je zonder een copyright strijk muziek kan uitkiezen. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb acht jaar ervaring met filmen en editen. En daarom help ik jullie nu momenteel met het uitzoeken van je muziek voor je video's. Nou, je komt aan op je kanaal. En dit zijn alle video's die ik normaal kijk. Don't judge me. Dan ga je hier rechtsboven naar je icoontje en dan klik je op YouTube Studio. Nou, dan zie je ongelooflijk dat ik ongelooflijk veel abonnees heb. En ongelooflijk veel views. Ik ben zo famous, niet normaal. En dan heb je hier een hele lijst. En waar we naartoe gaan is Audiobibliotheek. Dan kom je hier aan en dan zie je hier heel, heel duidelijk ook gratis muziek staan. Dit is de muziek die van andere creators. Naar YouTube is gestuurd en YouTube zegt van, nou, dit is mijn nieuwe audiobibliotheek. En hier kan je muziekjes uitkiezen. Ik zal heel even doorlopen met waar je in kan zoeken, want dat kan af en toe ook nog een beetje veranderd zijn. Nou, we beginnen eerst met genre. Dan heb je jazz, hip-hop, rap, kindermuziek. Dan ga je een beetje kijken wat op dat moment bij je video past. Stemming kan daar ook goed bij helpen. Dan heb je een boze stemming, een dramatische stemming. funky. Enzovoort. Instrument, ja, ik ben niet een muziekkenner. Dus ik weet niet, als je, als je een orgel hoort, dat je dan misschien blijer wordt of zo. I don't know. Ik denk dat deze twee belangrijk zijn van welke stemming je wilt creëren. Dan heb je hier eigenlijk alle nummers. Je klikt gewoon op het nummer om het te horen. Dan klik je op download. Ik klikte er iets te snel op, sorry. Klik je op download. Komt hij hier mooi in terecht en komt hij in je downloadmapje mapje terecht. Je hebt ook nog geluidseffecten. Als je heel fancy wilt zijn en koele klikjes wilt creëren of... Dat er een geweer aan het schieten is. Ik weet niet wat voor video's hij maakt. Kun je dat hier ook vinden. Deze zorgt ook ervoor dat je geen copyright krijgt. Dit is hoe je muziek uitzoekt voor YouTube of voor je video's. Als je nog vragen over hebt, laat dan onderachter in reacties. Je reacties. Het zijn mijn reacties. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! doei.